Als je een getal meerdere keren met zichzelf vermenigvuldigt, dan kun je dat ook korter schrijven. Als een macht. Neem de som 5 keer 5 keer 5 keer 5. Dat kun je ook korter schrijven. Als 5 tot de macht 4. De uitkomst van 5 tot de macht 4 is 625. Dan is 625 de vierde macht van 5. Als ik 8 tot de macht 6 heb, dan noem ik 8 het grondtal. Dat is dus het getal wat ik met zichzelf ga vermenigvuldigen. 6 noem ik het exponent. Dat vertelt me hoe vaak ik 8 met zichzelf keer ga doen. In dit geval heb ik dus 6 maal het getal 8, wat ik keer elkaar ga doen. Als je de macht aan het uitrekenen bent, dan ben je aan het machtsverheffen. Als je tot de macht 2 hebt noem je dit ook wel een kwadraat. Het uitrekenen daarvan noem je het dan ook wel kwadrateren. Een macht uitrekenen hoeft niet altijd moeilijk te zijn. Neem 3 tot de macht 4. Dat is gelijk aan 3 keer 3 keer 3 keer 3. Wat je kan doen is de eerste 3 keer 3 uitrekenen, dat is 9. En ook de laatste 3 keer 3 uitrekenen, dat is ook 9. En dan nog 9 keer 9 uitrekenen, dat is 81. Dus 3 tot de macht 4 is 81. In het uitrekenen van een som gaan machten voorkeer en delen. Alle rekenregels nog eens doornemen? Daarvoor hebben we aparte video's gemaakt. Bedankt voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken en je te abonneren. Graag tot de volgende keer.